In deze video laat ik je zien hoe je mailaccount ook weer verwijdert. Um, ik ben hier in mijn Publix, ik open mijn hostingpakket. Ja, dat is immers de eerste stap. Ik meld me aan bij direct admin. Ik klik hier op mailaccounts. En als ik dan het mailaccount van mezelf wil verwijderen, dan klik ik hier op het vierkantje links. En dan klik je hier op delete. Nou, eigenlijk dat was het. Zodra ik nu op verwijder klik, is het mailaccount uit de direct admin verwijderd. Um, ja, en dat was de handleiding. Je hebt dus gezien hoe je via mijn PIPX inlogt in direct admin. En vervolgens weer het kopje e-mailaccounts hierboven. Um, een account verwijderd door hier op het vierkantje te klikken. Nu is het taak aan jou om uh, ja, je mailbox uh, te verwijderen. Als je het maar niet te vaak doet. Succes!